Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? D66 werkt wel aan vooruitgang. Aan een land dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Stem ook in jouw gemeente D66.